Misschien heb je er al één voorbij zien komen, een Facebook Reel. Maar werkt dit ook voor jouw Facebook businesspagina? En hoe maak je eigenlijk zo'n reel? Nou, in deze video laat ik jou dat stap voor stap zien. Het eerste wat goed is om te weten, is dat je eigenlijk op twee manieren een reel kunt maken. Vanuit bestaande foto's en filmpjes, Nou, dat laat ik je zo zien. Maar ik begin eerst even als je helemaal vanuit de app zelf... Wilt beginnen dus je hebt nog niks gefilmd je opent de facebook app waar begin je dan je opent dus de reguliere facebook app op je telefoon en dan kun je hier een reel plaatsen rechtsbovenin Kun je muziek toevoegen en iets zoeken dat eigenlijk past bij wat jij in gedachten hebt. Dit is meteen interessant. Je ziet hier namelijk allerlei populaire nummers. Heel tof en handig als je trending muziek wilt toevoegen. Maar hou er wel rekening mee dat als je deze video ergens anders wilt plaatsen of er een advertentie van wilt maken, dat je dan die copyright muziek wellicht niet kunt gebruiken. Terug naar het hoofdscherm. Dit is de snelheid. Je kiest hier of je de opname versnelt of juist in slow-mo opneemt. Hier zie je de timer. Deze is erg handig als je een countdown wilt toevoegen. Dus dat hij bijvoorbeeld nog 3 of 10 seconden wacht met de opname. Of als je specifiek wilt aangeven hoe lang de opname moet duren. Deze gebruik ik zelf met regelmaat als het belangrijk is hoe lang iets duurt op de maat van de muziek bijvoorbeeld. En dan onder de timer vind je een virtuele greenscreen. Je kunt hier jezelf met allerlei leuke achtergronden plaatsen. Nou En dan tot slot de grote knop hier. Daarmee start je natuurlijk de opname. Zolang jij je vinger erop houdt, blijft hij opnemen tot 30 seconden lang. Nou, ik zei het net al, je kunt ook filmpjes en foto's toevoegen die je al eerder hebt opgenomen. Als je dit doet, verandert het menu een beetje, dus dat wil ik je ook nog even laten zien. Bovenin kun je nog steeds muziek toevoegen. Leuk is dat je ook een voice-over kunt toevoegen. Hou simpelweg de recordbutton ingedrukt en praat terwijl de video afspeelt. Onder Mix Your Audio kun je vervolgens het volume van de muziek en je voice-over aanpassen, zodat je goed kunt verstaan wat je zegt bijvoorbeeld. Weer terug in het hoofdmenu zie je hier tekst staan. Hier kun je, zoals je vast al dacht, tekst toevoegen en uiteraard heel handig grootte, kleur en stijl aanpassen. Belangrijk is het klokje bovenin, daarmee kun je namelijk de timing van je tekst aanpassen. Wanneer komt het in beeld en wanneer verdwijnt de tekst weer? Bij het schaartje hier kun je de clip zelf bewerken. Dus knippen, inkorten, kroppen en dergelijke. En dan vind je ook hier weer de effecten en eventuele stickers als je die wilt toevoegen. En als je helemaal tevreden bent, druk je op publiceer en klaar. Het doel van deze korte video's die je nu overal tegenkomt, hè, vanuit TikTok op Insta en YouTube en nu dus ook op Facebook, is dat je kort even de aandacht trekt van kijkers. En dan met name entertainment werkt heel erg goed. Vooral nieuwe kijkers dus. Mensen die jouw bedrijf, jouw pagina nog niet kennen, kunnen op deze manier wel op een luchtige manier kennis maken met wie je bent en wat je doet. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij deze Facebook Reels gebruikt en ook welke stappen je gebruikt, welke opties je zelf handig vindt, welke je wat minder handig vindt. Laat er zeker een reactie achter en dan zie ik je in de volgende video.